De aanrader van de succesvolle swing trader Jordi van der Pas en Warren Buffet. Wekelijks een nieuw item. What's up next? Beursnieuws.